Het zal je vast niet ontgaan zijn. Online video is echt booming. De cijfers stomen echt de pan uit. En steeds meer zelfstandige ondernemers omarmen daarom ook online video's... en maken videomarketing terecht onderdeel van hun online strategie. Ja, geen sterker spul om je boodschap over te brengen dan video. Mensen gaan je zien en horen, ze gaan je herkennen en onthouden. Je wordt beter zichtbaar en het wordt veel gemakkelijker om nieuwe klanten aan te trekken en je diensten en producten te verkopen. Of eigenlijk gaat dat bijna vanzelf het verkopen. We kopen nu eenmaal het liefst van mensen die we kennen, vertrouwen en leuk vinden. Ben jij nog niet om? Bekijk dan even deze infographic met 10 redenen waarom videomarketing zo in de lift zit. Het menselijk brein verwerkt bewegende beelden 60.000 keer sneller dan tekst. In 2018 zal meer dan 79% van al het internetverkeer bestaan uit video's. 75% van de leidinggevende gaf aan dat ze minimaal één keer per week werkgerelateerde video's bekeek en 65% bezocht de website na het zien van die video. Door een video op je website te plaatsen, maak je 50 keer meer kans om op de eerste pagina van zoekmachine Google te verschijnen. Door video's aan je social media mix toe te voegen zijn je volgers tien keer meer geneigd om je post te delen. Tussen april 2015 en november 2015 verdubbelde het aantal dagelijkse video views op Facebook van 4 miljard naar maar liefst 8 miljard. 51,9% van de marketingprofessionals wereldwijd geeft aan dat video de beste return on investment heeft. 70% van de Business-to-Business-marketeers geeft aan dat video het meest effectieve middel is voor betere conversies. De gemiddelde investering voor een lead is 19% lager vergeleken bij bedrijven die geen video gebruiken. 96% van de Business-to-Business-bedrijven is van plan om de komende 12 maanden video onderdeel te maken van hun content-marketing. De vraag is niet of je video's gaat maken om je bedrijf te laten groeien, meer klanten te krijgen en meer omzet te maken. De vraag is wanneer je video's gaat maken als online ondernemer. Het probleem is dat je misschien niet goed weet waar je moet beginnen en wat er precies voor nodig is om succesvol te starten met video. Dan is het programma iPhone video's maken iets voor jou. In dit programma leer je het complete systeem aan kennis, vaardigheden en tools... om meer klanten te krijgen met je smartphone video's. Smartphone video's, hoor ik je denken. Ja, je iPhone of je Samsung smartphone en zelfs je iPad is voorzien van een goede camera... waar je heel gemakkelijk zelf video's mee maakt. Waar je dan ook bent, op kantoor, bij je klant, op locatie bij een event of als je in het buitenland bent. Met een paar kleine extraatjes tover je je smartphone om tot een professionele videocamera... waarmee je op elk moment een video schiet die je nog dezelfde dag op internet zet. Hoe gemakkelijk is dat? Wil jij video's gaan maken met je smartphone en ben je benieuwd wat je ervoor nodig hebt? Download dan hier de iPhone Video shop -lijst. En ja, die is ook geschikt voor Android-gebruikers. Bij je klant. Het is geklaar voor een slecht. Dat apparaat begint zo te praten. Oké, okay, serieus. Ik weet niet of het nog gaat lukken. Ik heb een regen figuur, krijg je